Ik heb hier honderd raken naar mee Ja, lekker. Yo, houd deze guy hierin, Houd deze guy hierin. Lekker thuis. Yo, ik ben Andreas en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik terug op RKD en hadden we de eerste zondag van de server. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Laat zeker van een like achter. Want likes helpen me echt enorm hard voor de support. Kom ook even wat je van de video vond. En geniet. We pakken het jullie wel. En dok ook. Uh, dok, uh, dok, ook dok, dok ook. Ik wil even zeggen, BHB. Dok ook. Dok ook. Ja, dok. Maakt niet uit jongen, wat bol. Ik zie vier mensen van dork ook staan okay. Wij komen nu allemaal oh, bij de Het is fucking, fucking lastig bro <laughs> Hey, je hoeveel hoe, hoe vertel je van de liefde eh uh, foeh, um, eigenlijk te veel om te tellen zo snel Ik nee, kan niet ja, van, je kan gaan Ze ja, ja, ja, ja, zijn zo nou, hard, we hard dat ze er los zijn nu ja, Ze weten dat we de ja, ze er zijn nee Ik ga van... even. Jodios, hij is geswitcht toch, hij is geswitcht Ze zijn nog steeds allemaal op mij aan boven Ja, maar boys, het water ja. op Mensen, snijs af, gaan als Noord het water op Ga Raaf als het water op Noord ja. Maar een grote groep ook gewoon doorgaan. We hey, gaan Ze rennen allemaal, ze allemaal ze rennen allemaal zout. Ga voor hem, ga voor hem, broer niet meer voor. Ja, ja, ciao, hij is sowieso dood. Hier is iemand dood. Hé, niet, hey, niet, dood. niet, niet Jouw, allemaal op Sialos, boys. Daarin ga je even even, dat ze ja, ja, met nog mijn een t We kunnen veel met kills hier pakken. Hier, ik heb één. Nee, iemand help me even, met deze guy. Oh. Huts. Wij pakken hier, hè. Hé, hé. Elf Grootje, elf met de buiten. Dit gaat ze echt niet aan het indoor is. Hey, als je niet bij ons bent, ga gewoon naar die poort toe. Ja, boy. Wacht boys. daar. Hey, hey, boom nog een iedereen, keer. iedereen turn gewoon. Scheid. we gaan naar. Uh, ja, jongen, ah, ja, deze lekker lekker, lekker. We jonge, gaan jonge, naar, ja, we ja, naar, we Hifa, naar Hifa Kom. Bom nog één keer. Nee, nee, we halen hem nu in. Ja, ja, ja maar is het die, die ene keer waard? Nee. Kom, kom gewoon naar Hifa toe. Nou, is goed. Ja. We moeten een uh, zondagoorlog binnen. Oh, kijk wat die vondst zegt, joh. Sim, ik doe het wel gewoon mijn een Eh Eh, pak Pak, je, pak die jamie, pak die jamie, pak die jamie. Ey, hey, die, die jamie is buiten, die jamie is buiten, die jamie is buiten. Ja, ja, ja, ja die jamie is dood, buiten. die is dood. Pak hem, pak hem. Niet boven hey, in de doet, jongen. Wat de fuck ja. doe je, man? Hey, iedereen ga mee, <laughs> niet achter. Iedereen ga mee, niet achterblijven. Blijf gewoon boven, jongen. Ja, dan is iedereen eerder dood. Elias, kom. Trintel, kom. Kijk hier. Hij moet gewoon doodgebogen worden, eigenlijk. We kunnen hier bijna in. Als ik twee blokjes loop, kunnen we in de... Uh, de rest boosten ze gewoon, jongen, dat ze op afstand blijven. Hé, hey, Nieke, we kunnen hier op staan, hè? We kunnen dus beter uh, we kunnen. Een, een deel van onze mensen zijn al in de zijn in het fort. Okay, fuck dit, fuck it. Ja. We kunnen erin. Oké, okay, iedereen komt aan. Oké, okay, we zijn hè? erin. Oh. <laughs> Oké, okay, probeer, probeer te boven met punch nu. Misschien kan we erin af. Op. Hey, hey, iemand beneden, iemand beneden, al gerinnen, Oh, uh, waar? Ja. ja, die is ook, die is open. Ja, die is ook. Ja, nice, oké. Okay. What the fuck, jongen, het is Ja, is open. Li -fras li -fras op het is op Noordwater. Wat dan? Hé. Huh? Ja, die zit ons ook te bowen. Hey. Fucking winst over Jansen staat daar. Wat een kerel. Gast. Oh, Kan? Nee. Hé, hey, iedereen weg van de noordkant. Dat je niet die geboten? Ja, inderdaad. Ga niet naar zout. Ja, eentje is gevallen. Eentje is gevallen. Helemaal buiten het fort richting de westkant. Oh, ja, dat gaan we. We. Hoppa, gaan we. Fire Moeten we dan niet met een klein groepje. Oh, ze jumpen, ze jumpen. Oh, oh so Ik so oh. hey, turn, ik turn. Turn turn. turn. turn, turn, turn. Laat die ene guy. Laat die ene guy. Mensen terug. Oh. Laat Pas op voor Tilifia, ga niet richting. Hey, we kunnen hier in principe ja, gewoon ja. allemaal naar boven. Er zijn met veel te veel om naar hier gepuncht te worden. Dat kan nu. Ga naar boven, iedereen Kom, kom, naar boven. Gewoon naar boven. ga gewoon naar boven. Pas op, oh, pas op voor die kop, pas, pas op. Ik ben één, ik ben één, ik ben één. Gaan, gaan, gaan, gaan, gaan. Kom erin, kom erin. Kom erin, kom erin fight, fight, iedereen, ons, fight ons, fight ons, fight ons. ons. ons. Iedereen erin, iedereen erin. Gewoon recht door zijn lopen. Dit is een grote fout voor u. Dit is een grote fout voor één. Recht door zijn lopen. De grootste fout voor oh, één. Ja, loop door, loop door. Lekker. lekker. Ja, lekker. Door, door. Door. Door. Door. Door. Door. Door. Gaan, jongens. Let's go! We zijn het Ik heb die onder de naar beneden gegeven. Ja, lekker. Houd deze guy hierin. Houd deze guy hierin. Lekker thuis. In die grote, in die, uh, dat grote gat. Die death trap Kan die niet daar komen? Yo. Jo. Jo. Jo. Goed die uit, uit, Goed hieruit. Goed hieruit. Goed hieruit. Goed hieruit. Goed hieruit. Yo. No, go. Doe direct naar buiten. Oh, oh maar ik, <laughs> ik heb die killen niet, jongen. Ik heb hem zo vaak, ik heb één hit. All the kills. Zet daar nog mensen aan? Oh, er zitten nog mensen boven. Vertiep. Ja. Is hem? Nee, nee, nee. nee. Uh, wacht maar met naar boven gaan, totdat het hele goede is. Hé, ze jumpen eruit, ze jumpen eruit. Hij is dood, hij is zo, hij is dood. Ze jumpen eruit, ja, zo, zo, zo. langs de eastkant, eastkant. Hé, ik dacht wel. Er, er zitten er nog een paar naar de toren. Leg. Die staat toch? Ja, leuk. leg. Ze hebben gewoon doorrennen, want anders zou je niet een fout komen Ik ga ze er gewoon uitfitten. Oh, oké. hou haalt mij met Echt zout, echt zout. gaat hier naar beneden. Vitarium achter Nog één naar beneden, nog één naar ja, beneden. Kom op, iemand kom even mee. Ja, ik zit mee. Ik ben er help op die maagd. Ja, hij is leu, hij is leu. Deze was slul. Pak hem, pak hem, pak hem. Pak. Ja, ja, lekker. Door door door Waar is je ander? Waar is je ander naartoe? Kom hier naartoe? ik ga deze. Ja. hem daarin, haal hem Lekker, man. ja gewoon, gewoon even kijken bij dat voort denk ik. Van Overdelen. Ja, er zijn er maar twee mensen. Besef dat. Kort, kijken we net al. Twee mensen van Hivar. rol <hums> Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Het was de eerste zondagoorlog op de server. En die hebben wij natuurlijk gewonnen tegen Hivar. Want ja, kom op, even serieus. <laughs> Het is Hivar, bro. I mean. Bro. Br, br, br. Nee. Maar in ieder geval, zeker goed gestreden, Hivar. Het was uh, een best wel lange fight. Uh, lang ge gevochten in het fort, maar uiteindelijk zijn we erin gekomen en hebben ze één domme fout gemaakt toen dat ze allemaal jumpten of een groot deel jumpten waardoor dat, uh, ze zwaar uitnummerd werden en we ze uiteindelijk makkelijk konden pakken Sorry dat ik trouwens ook wat minder heb geüpload um, dat komt doordat de is begonnen en ik moest weer even wat aan school werken en minder wat voor YouTube doen. Maar hey, ik ben nu terug en ik ga nu proberen zoveel mogelijk te uploaden. Dus ja, ik hoop dat je dat in ieder geval support. Dus zorg zeker even dat je die like achterlaat. Samen en normart supporten. Abonneer zeker als je het niet hebt gedaan. In het slecht geval moet je de-abonneren. Dankjewel dat je de hele video hebt uitgekeken. Dat, dat, echt, dat doet me heel goed dat je, dat je de hele video uitkijkt. Ik stop veel tijd met mijn video's en mijn thumbnails. En als jij dan de hele video kijkt, dankjewel man. Um, en dan zie ik jullie voor een keer terug. Doei!